Dag iedereen, ik ben Tom van de Talent Academy en we gaan het vandaag in deze video eens hebben over hoe dat we motion graphics templates kunnen maken vanuit After Effects en die dan exporteren naar onze CC-libraries dat we die op een gemakkelijke manier kunnen delen met onze collega's die eventueel op een andere locatie aan hetzelfde project aan het werken zijn. Uh, nadat we die template gemaakt hebben, gaan we die ook nog eens bekijken in Premiere Pro hoe dat we die dan moeten gaan implementeren. Dus we gaan direct naar After Effects. En hier in After Effects heb ik een uh, kleine animatie voorzien die we kunnen omzetten naar een Motion Graphics Template. Dus hoe beginnen we daar nu aan? Wel, in deze animatie is er een aantal zaken, zoals een tekstlaag en een shape layer die uh, aangepast moeten kunnen worden in uh, Premiere Pro, dus in de Template. Uh, om een template te gaan maken, gaan we werken met het Essential Graphics paneel. En het Essential Graphics paneel staat hier bij mij al open. Als je dat hier niet ziet staan, kan je altijd bij Window Essential Graphics gaan aanklikken. En dan ga je dit uh, paneel terugvinden. Het eerste dat we tegen After Effects moeten zeggen, is op welke compositie hij moet gebruiken als Master Compositie. Dus we zien hier bij Master staan, Select a Composition. En klikken we daarop, Hier komt een lijst met al onze composities. Nu, in dit project is er maar eentje aanwezig. En we klikken op de juiste compositie. Dan krijgen we eigenlijk het actief venster. Uh, hier moeten we nu een naam gaan ingeven voor onze template. Dus die we gaan straks terugvinden in Premiere Pro. Dus dat is ook de naam die de template gaat dragen. Dus ik ga deze uh, titel animatie. Noemen, gewoon voor het uh, eenvoudig te houden. En dan gaan we zien hoe dat we zaken moeten toevoegen aan deze template. Het eerste dat ik wil kunnen aanpassen in mijn template is uiteraard mijn tekst. Dus de inhoud van de tekstlaagtitel hier, deze wil ik eigenlijk kunnen aanpassen. Uh, om die te kunnen aanpassen hebben we de source tekst nodig. Dat is eigenlijk de property die onze inhoud van onze tekst zal vasthouden. En als ik even mijn tekstlaag open klik, dan vind ik hier onder tekst de property source text. Dus deze heb ik nodig. En hoe voeg ik dat nu toe aan mijn template? Simpelweg door die property vanuit de timeline te slepen in het Essential Graphics panel. Voilà, nu zit deze property in onze template, die we straks kunnen exporteren. En je zal zien, dit werkt ook al meteen. Dus als ik hier nu de inhoud van die property wil aanpassen, kan ik hier gewoon zeggen headline. En voilà. De headline wordt hier nu ingevuld. Dit brengt mij direct bij een volgende property die ik zou moeten kunnen aanpassen. En dat is wel de size van deze uh, rectangle hier. Want ja, voorlopig gaat die niet... Uh, meeschalen met onze tekst, dus moeten we daar een control voor voorzien dat dat kan aangepast worden. Dus wat heb ik nodig? Dit is eigenlijk gewoon een shape layer, dus ik ga even mijn tijdlijn dichtklappen en eens naar mijn shape layer gaan kijken. Daar zit eigenlijk gewoon één rectangle in. En in die rectangle path, daar vinden we natuurlijk een size property. Dus, deze size property ga ik ook slepen in mijn Essential Graphics Paneel. Zodanig dat ik eigenlijk gewoon hier de size kan aanpassen vanuit mijn template. En voilà. Zo weet ik dat ik dat zeker altijd kan aanpassen. Ook al is mijn tekst uh, langer of korter dan degene die er nu in zit. Om uh, even voor te laten zien: alle animaties werken nog zoals ze zouden moeten. Dus dat is geen probleem. Goed, het volgende dat ik wil gaan toevoegen zijn uiteraard de kleuren van uh, mijn template. Die wil ik kunnen aanpassen. In dit geval zijn er eigenlijk drie zaken die ik moet kunnen aanpassen. De kleur van de tekst, de kleur van de strook rond mijn kader. En dan nog de kleur van de drop shadow. Uh, want die witte lijnen hier is een drop shadow effect hier op een adjustment layer geplaatst. Dus die wil ik ook kunnen aanpassen. Dus wat heb ik nodig? de Color Properties. Um, nu, om gemakkelijk daarna te zoeken, kan ik eigenlijk dit zoekvenster gebruiken, want ik weet de naam van de property die ik nodig heb. Dus Color. Dus als ik Color ingeef, dan gaan hier alle uh, properties tevoorschijn komen met Color. De eerste is dan mijn Shadow Color. Ah, die heb ik nodig, dus die sleep ik in mijn Essential Graphics paneel en dan kan ik die straks aanpassen. Uh, ook van mijn shape, je ziet hier de stroke, daarvan de color, ja, die heb ik ook nodig, dus die sleep ik er ook in. Nu, één klein probleem: van de tekstcolor krijg je niets te zien. Hoe komt dat? Tekstcolor wordt eigenlijk in ons characterpaneel uh, ingesteld en dat zit niet in onze timeline. Dus daarvoor moeten we een kleine omweg maken om dat ook in onze uh, template te gaan steken. Nu. Ik ga hier even mijn zoekbak leegmaken, zodat dus ik weer allemaal lagen zien. En dan kan ik eigenlijk op mijn tekstlaag gewoon een effectje gaan toepassen. En dat noemen we fill. Dus ik zoek even achter fill. En hier Generate Fill. Dubbelklik klik daarop. En dan wordt er eigenlijk een kleur toegepast op die laag. Nu kan ik hier bij Color eventueel al dit magenta kiezen, zodat ik al zeker dezelfde heb. En als ik nu zoek bij Color, dan zien we dat we ook bij onze tekstlaag een color parameter hebben. En die kan ik nu in mijn Essential Graphics paneel er gaan bijvoegen. Nu let wel op, die uh, labels hier die zijn ook wel belangrijk. Uh, want we zien nu, we hebben twee color uh, properties met gewoon dezelfde naam. Dat is niet meer zo handig. Ik weet dat die onderste mijn tekstcolor is, dus ik ga die tekstcolor noemen. En dan ga ik deze mijn uh, boxcolor noemen. Shadowcolor, dat lijkt me redelijk really duidelijk wat dat wil zeggen. Um, size ga ik ook box size noemen zodat dat, dat duidelijk blijft. En hierbovenaan ga ik in plaats van source tekst maar titel ingeven, zodat ik weet dat dat eigenlijk de titel is. Dan ga ik het even hebben over onze uh, tekstproperty hier, want daar staat nog iets bij dat ook zeer belangrijk kan zijn. Hier staat Edit Properties ik ga daar eens op klikken. En dan zien we hier dat we nog een paar extra uh, zaken kunnen gaan aanduiden. Ik ga het vooral over die bovenste hebben hier. En ik wil Custom Font Selection, daarmee kunnen we mensen toelaten om een ander font te gaan kiezen. Okay. Um, nu, als je te maken hebt met een huisstijlfond en dat mag niet aangepast worden, dan laat je dat uiteraard uitstaan, maar als mensen zelf nog een fond mogen kunnen kiezen, dan kan je dit aanzetten, dus ik ga dat ook even doen. Hetzelfde voor de grootte van de tekst. Ik kan dat vastzetten dat je de fondgrootte niet kan aangepast worden, ofwel, ik ga dat dit keer wel doen. En de full styles, dat is voor een vol italic, een vol bold, dat laat ik meestal uitstaan. Eigenlijk ga ik er op oké okay klikken en dan zien we dat die extra properties hier ook tevoorschijn komen en dus ook aanpasbaar zullen zijn in onze template. Iets dat wel belangrijk is om zeker en vast mee te geven, is dat als ik mijn size van mijn tekst aanpas, dat er iets gebeurt dat uh, niet altijd even handig is. Namelijk, ik zal nu verkleinen, dat zal misschien ietsje duidelijker zijn. Uh, uw size wordt altijd uh, berekend vanuit de baseline van uw titel. Daar kunnen we nu jammer genoeg niet direct iets aan doen. Uh, maar dat maakt wel dat het moeilijker wordt om onze box hier te gaan uh, positioneren. Ik ga even op een neutralere plaats zetten. Dus als ik nu zeg, oké okay, ja, mijn box size moet verkleinen. Dan zie ik, geen probleem, ik kan die verkleinen, maar je ziet, die komt niet op de juiste plaats te staan. Dus het is ook belangrijk om daar rekening mee te houden. Als je dat nooit wilt hebben, kan je zeggen, ik zet de font size gewoon niet aanpasbaar. Maar uiteraard, je zag dat bij het kleinste verschil in titel dat je al in de problemen kan komen. Nu, wat is hier een oplossing voor? Je kan bijvoorbeeld hier bij de title shape eigenlijk de position erbij halen. En die ook gaan toepassen hierbij. Dus box position, dus een hoofdletter schrijven. En dan kan ik eigenlijk hier nu de positie gaan bepalen. Zie je? Dus dan kan ik daarmee gaan spelen, ook in Premiere Pro straks. En voilà. Zo. En alles zal nog altijd werken zoals dat het moet werken. Het volgende dat ik zeker nog wil meegeven is hier bij Add Formatting. Daar kunnen we nog comments toevoegen. Comments zijn gewoon comments. Dus dat is gewoon een tekstveld waarin je uh, iets van tekst kan zetten dat eventueel iets van je template kan uitleggen. Ik ga die nu even terug verwijderen. Ik heb die niet per se nodig. En uh, Add Group met een groep kunnen we bijvoorbeeld zeggen dit is onze colors groep en dan kan ik al mijn kleuren daar gaan insteken. moet wel zien dat ik ze op de juiste plaats laat vallen voor in de groep te steken. En dan zie je dat je hier gewoon een groep hebt. Meer voor organisatorische redenen. Um, eens dat we dit allemaal Klaar gespeeld hebben, dan kunnen we hier nog eens gaan kijken uh, wat hier nog allemaal staat, want we hebben die eerste twee hier behandeld, maar deze twee knoppen nog niet. Uh, nu, de solo supported layers is eigenlijk gewoon, als je niet weet wat je allemaal in een uh, template kan steken, dan kan je daar eens op klikken. En dan zal ik hier de tijdlijn eens vergroten. En dan kan je zien dat er heel wat properties zijn die compatibel zijn met het Essential Graphics paneel. En die kan je dus allemaal in een template uh, gaan steken. Um, dus dat is de Soul Supported Properties knop. De Set Poster Time laat eigenlijk gewoon toe om onze thumbnail hier aan te passen. Als ik hier ergens anders ga in de tijdlijn, uh, bijvoorbeeld hier, en ik zeg Set Poster Time, dan ga je zien dat die thumbnail ge-update wordt dus zet die best op een plaats waarbij duidelijk is welke template dat je hier aan het maken bent nu ga ik mijn uh, template exporteren en ik ga dat doen via de cc libraries uh, dat vind ik het gemakkelijkste want dan kan ik eenvoudig delen met mijn collega's dus het is belangrijk dat ik natuurlijk eerst een uh, library maak uh, hier bij mijn libraries heb ik al eentje gemaakt youtube mogord als je nog geen gemaakt hebt, kan je hier al uh, bij dit menu kiezen voor create new library en dan maak je direct een nieuwe library aan. Dit dien je eerst te doen voordat je je template exporteert. Dan klik ik op export uh, motion graphics template, hier helemaal onderaan. En dan uh, gaat hij in het geval dat je project nog niet gesaved is vragen om je project te saven. En dan komt dit tevoorschijn. En hier kan je bij Destination gaan kiezen waar dat je dat gaat opslaan. Het eerste is de Local Template Folder. Dat is eigenlijk de folder binnen Premiere Pro, uh, waarin al verschillende motion graphic templates gaan zitten. Uh, dus je kan die daar meteen gaan in opslaan. Het uh, kan handig zijn als je enkel op je eigen toestel blijft werken. Uh, local Drive is gewoon een eigen locatie waar je kan kiezen. Dan kan je eventueel die Mogward-file uh, gaan uh, delen met gelijk wie. U, ik kies voor mijn CC-libraries, dus daaronder staan al jouw CC-libraries. En in dit geval kies ik voor de YouTube Mogward. Uh, je kan hier nog een paar compatibility-checkboxes uh, aanzetten. Ik laat die meestal gewoon allemaal aanstaan. Uh, en je kan hier onderaan ook nog keywords toevoegen om zoekfuncties te vergemakkelijken. Uh, dat heeft vooral te maken als die in jouw uh, templates folder zitten. Want kan het kan wel nodig zijn dat je met zoektermen gaat op zoek gaan naar je templates. In dit geval is dat niet echt nodig, dus ik ga dat overslaan en ik zeg oké. Okay. Voilà, die heeft dat geëxporteerd. Ik zie hier ook al dat dat in mijn CC-library is gekomen. En nu gaan we een keer kijken hoe dat we dat in Premiere Pro kunnen gaan gebruiken. En dan ga ik even naar Premiere. Ik heb hier een projectje openstaan met een simpel video's. Uh, dus daarop wil ik nu mijn titel gaan uh, opzetten. Goed, een beetje uitzoomen. Uh, hoe doe ik dat nu? Ik moet eerst naar mijn cc Library gaan. Uiteraard, want daarin heb ik mijn moord gezet. Dus ik ga naar libraries en ik kan hier zoeken naar juiste library. En bij deze staat hij daar gewoon in. En nu is het zo simpel als slepen naar mijn tijdlijn. Laten vallen, dan gaat hij dat even moeten importeren. En voilà, mijn titel staat hierin. Maar natuurlijk wil ik nog die titel kunnen aanpassen, dus ik ga even naar... Graphics, want de Graphics hebben ook het Essential Graphics paneel en als ik mijn clip hier geselecteerd heb dan kan ik hier alles aanpassen wat we in onze Essential Graphics paneel in After Effects hebben toegevoegd. Dus als titel kan ik hier bijvoorbeeld zeggen uh, Talent Academy en dan moet ik uiteraard mijn box size gaan aanpassen. Dus mijn x size moet ik hier aanpassen. Zo. Oké. Okay. Dat ziet er redelijk oké okay uit. Dat kan ik eraf spelen. Voila. En al mijn animatie zit daarin. Super. Eventueel kan ik natuurlijk ook nog de kleuren gaan aanpassen, dus ik kan bijvoorbeeld hier met de kolkpikker werken. En hier een blauw gaan insteken. En eventueel ook het gele hierbij gaan nemen. Misschien een beetje te zwak, dus ik kan hem een beetje aanpassen. Ietsje feller maken. En zo kan ik eigenlijk alles aanpassen wat ik hier heb ingestoken. Zo simpel is het! Op deze manier kan je gemakkelijk je motion graphic templates exporteren naar je libraries en dan kan je die libraries delen met je collega's. Zo kan je zelfs van op afstand samenwerken op een heel gemakkelijke manier. Ik was Tom van de Talent Academy. Tot de volgende keer. Bye.